In een winderig Volendam speelt DVS 33 Ermelo vandaag tegen de RKAV Volendam. Voorafgaand aan de wedstrijd stond DVS op een zevende plaats. Volendam staat dertiende. En bij DVS geen BMW Rumion. Hij ontbreekt vanwege een blessure. De eerste kans van de wedstrijd komt op naam van Daan van Baarsen. In de tweede minuut ontsnapt hij aan buitspel, maar hij weet Daan Huiskamp niet te kloppen. Volendamse DVS in de beginfase onder druk en dat resulteert in dit schot van Joey Tol. Sam de Wit weet de bal er nauwe nood weg te koppen. En dan breekt er een ongelukkige fase aan voor DVS. Achterin volgens Lars van Wetering, Ern Touran Javous en Daan Huiskamp moeten het veld geblesseerd verlaten. Het is inmiddels flink beginnen te regenen in Volendam en vandaar dat DVS TV de tribune opzocht zodat cameraspullen camera spullen niet zouden verregenen. In de tweede helft komen er meer en meer kansen voor DVS. De Geel Zwarten hebben het betere van het spel. En komen uiteindelijk dan ook terecht op voorsprong. Het is uh, Nicky van Hilten die de bal voorgeeft op de vrijstaande Omar El Gazouani. En uh, de buitenspelers uit DVS op een terechte 0-1 voorsprong. Lang kunnen de mannen van. Stefan de Geijter niet genieten van de voorsprong. Het is tien minuten later als Tim van den Berg opzichtig in de fout gaat. En geeft Dave Zwarthoed een vrije doortocht richting doelman Gorsica. Hij zet Rona op 1-1. Twee minuten later dan. Omar El Ghazouani passeert zijn directe tegenstander. En het is Lars Huber die voor zijn tegenstander kruipt en de bal via de onderkant van de lat keurig binnenwerkt. Uiteindelijk beslist Stef Nijland de wedstrijd in de 87e minuut. Hij profiteert van het wijfelende optreden van de Volendamse verdediging. En schiet er wel zo keurig binnen 1-3 voor DVS. DVS wint met 1-3 voor Volendam. Zaterdag ontvangen we Staphorst in Ermelo en hopen we wederom goede zaken te doen in de derde periode.